Nou, we staan hier bij de oefenruimte Stijn Rocks. Initiatiefnummers stel ik even voor. Rob Koosemans. Ik ben Tom van Mannen, um, vertel eens wie dit is ontstangen. Um, ja, deze middag is eigenlijk ontstangen door uh, een oefenruimte. Er spelen bands en die bands die willen ook wel eens een keer boete. Uh, dus dit is het resultaat daarvan. We proberen gewoon een paar bands te laten spelen. Ja. En, uh... Even voor de kikers toe. De oefenruimte, waar ligt die? Dat is uh, een onderdeel van het scoutinggebouw aan de Dieterestraat in Steen, vlakbij het gemeentehuis. Uh, in, in dat gebouw hebben we weer twee oefenruimtes uh, gerealiseerd, waar een twintigtal bands werkelijk repeteren. Is er een website waar ze heen kunnen, waar ze kunnen kijken wie en wat? Ruimte steen de v website, Facebook. Goed zo. Het programma van vandaag, dat zijn dus bands die oefenen in de ruimte. Um, ja, wat wordt de gedachte erachter? toch? De gedachte is uh, dat ze bandjes die um, net veel spelen, of bandjes die nog niet gespeeld hebben, dat ze die toch een keer aan het spelen, Chris. Zijn de bandjes zenuwachtig? Ik weet, Ik weet het niet. De eerste band is nu hier, volgens mij het tot Ik heb net gekeken naar de Days of Soyuz. Stellen we stellen even voor aan de drummer. Goeiedag, ik ben Martijn Vaanse. Ik kom oorspronkelijk uit Stein. Ik ben echt uh, zo'n nou, dikke 15 jaar terug in de tite uh, geslingerd. Want ik ging vroeger uit, toen hoorde het nog KWE. Daar konden ze niks meer van terug. Maar ik vind het chic om weer in de zaal te staan en weer lekker ouderwets uh, zeg maar, tegenaan te gaan. Uh, wie is bij deze band gekomen? Wie is er eigenlijk de muziekgenre ontstangen en wat is het voor het soort muziekgenre? Ja. Nou, we noemen het eigenlijk uh, space, kraut, proc Improv. Dus eigenlijk vele genres doorheen. Uh, wie is het ontstangen? Uh, Luke, de gieter, is een neiging uh, voorheen in een uh, band waar alles heel strak gearrangeerd wordt. Die band heet Fabriek Royal. En vrij heeft van wet allemaal wat, allemaal dat strakke gedeund. Dat wil ik gewoon een keer los. Gewoon losneten niet te veel nadenken, ons laten inspireren door beeldmateriaal. En aan de hand daarvan, gewoon puur die gevoel laten spreken en spelen wat in die groep komt. En dat we de shows gedaan. En wat dat betreft, dit is onze eerste show. Dus we kennen het niet vergeleken met vorige deze of de Sojo shows. Dus Stijn het de primeur. Ik um, volgens mij heeft het publiek zich uh, groot geamuseerd. Uh, ik heb ik geprobeerd om een show te maken waar de Kieker, streep, Bloestraer constant werd met de aandacht te bier werd getrokken, heb je gezien. Of de Geest van de Aarde naar de maan, naar de zon langs de planeten. Sterrennevels, Zwarte Gaten. Het komt allemaal voorbij. En ieder hoofdstuk heeft eigenlijk ook zijn eigen muzikale invulling. Mm. En volgens mij is het een hoofdstuk in drie kwartieren. Ja, daar kent ze geen Luister voor opzetten. Daar kan ze de batterie, Ik moet zeggen, we hebben de schoot gebaseerd. Nog een klein stukje in de film. Zeden we namelijk de Russische rikkaart aan de head. De soyuz Ik heb daar de naam dan ook van, of is dat gewoon toe van? Ja, daar komt de naam vandaan. Vrouwen hebben een beetje een veelliefde voor de vreugde Russische ruimtevaart. Toen ver opgroeiden, worden we allemaal geheim. En daarom is het veel interessanter dan wat NASA allemaal dicht. Dus we het van, ja, daar moet je voor het een beetje op toespitsen, want het is mysterieus. En, ja, dan even oog. Ja, ze zeg maar de Russische raketten en even de Amerikaanse raketten. En die Amerikaanse, heel erg galant en um, gestroomlijnd. En die Russen, echt van die lompe Oostblokmachines. Ja, nou, daar houden we gewoon van. Hartstikke bedankt voor het interview. Succes op de verdere ruimteweg. Ja, zie je hopelijk je voor weer.